Of je nu naar de slimste mens kijkt of Dumb Dumber streamt, als je nieuwe tv het beste kooplabel van testaankoop draagt, maak je gegarandeerd een clevere keuze. Enkel bij testaankoop en zijn de reviews volledig onafhankelijk en objectief. Ze zijn gebaseerd op weken van labotests geleid door experten. We kopen al onze tv's zelf en we laten ons niet beïnvloeden door merken of elektronica-ketens. Uit onze laatste test blijken alle high-end OLED-toestellen een zeer goede beeldkwaliteit te leveren. Toch zagen we enkele nadelen. OLED-tv's zijn minder helder dan LCD-tv's en we ontdekten dat de helderheid ook sneller afneemt met de tijd. Daarnaast beoordelen we nog 250 aspecten van elke tv. Ontdek snel de resultaten en maak de beste keuze voor je nieuwe tv.